...tel je het volgende voor. Stormtroopers uit Star Wars, maar dan als uh, beelden in prachtig Dallas blauw. Uh, Nederland dat overstroomt door hoogwater ten gevolge van climate change. Uh, mensen met prachtig geschilderde gezichten in een soort van Shakespeare toneelstuk. Of wat te denken uh, van deze prachtige kleurrijke variaties van Johannes Vermeers' meisje met de parel. Uh, de overeenkomst van al deze beelden, ze bestaan niet in het echt. Uh, de geschilderde personen, die bestaan niet. De Delsblauwe stormtroepers, die bestaan niet. Al deze beelden zijn in luttele seconden gemaakt door mijn gast met behulp van DALI 2, een AI-systeem dat de wereld wil veranderen en waar onder andere Elon Musk uh, een kleine miljard dollar uh, in stopte. En hij was niet de enige. Mijn gast behoort tot een heel select clubje creatieven die met dit systeem mocht experimenteren uh, en het mocht trainen en er research op mocht doen. En hij komt er alles over vertellen. Roger Werkhoven, welkom bij ZVD TV. Ja, Rodje van harte welkom. Dankjewel. Hoe uh, komen ze bij jou terecht om, als zeg maar, om, als zij een select clubje creatieven gaan uitnodigen in zo'n beginfase, hoe komen ze dan bij jou? Uh, naar de Kunstacademie, uh, die jij ook uh, hebt gevolgd, yeah. uh, ben ik uh, met uh, computerdesign bij een softwarebedrijf terechtgekomen, ook een paar jaartjes. Uh -huh. En daar werkte een, een gast, een. Uh, een techneut die fan was uh, van me uh, creatieve hadden ze daar nog niet eerder gezien dus dat was super spannend iemand uh, die uh, mooie dingetjes maakt ja. en uh, dat werd een vriend en altijd gebleven en die is naar amerika gegaan uh, daar met zijn beroep verder uh, gegaan in de software industrie en toen uh, hij van OpenAI, waar die uh, connecties had open ai is het bedrijf dat dali 2 uh, ontwikkeld heeft onder ja. andere uh, toen hij hoorde daar dat ze uh, met Dali 2 bezig uh, waren, ontwikkelen en dat ze dat wilden gaan trainen en testen. Maar dat ze dat uh, expliciet met creatieve uh, uh, mensen wilden doen, conceptuele uh, ingestelde mensen. Toen zei hij, ik ken er nog één ja. uit uh, uh, Nederland die je erbij moet hebben. En toen hebben ze me uh, uitgenodigd. Nou, les 1 al binnen, uh, ken je, heb je netwerk dus. Ja, ja. Ja, hey, vertel eens even voor de mensen, die hebben. we hebben net een aantal beelden al laten zien. Uh, ja, ik vind het, en nogmaals, uh, moeten, mensen moeten na dit interview maar zich gewoon verder gaan verdiepen in DALI 2. En er is zoveel te zien al. Maar leg eens in een nutshell uit, wat is DALI 2? Het, uh, het is een artificiële intelligentie. Het is een... Um... Een, een, een project van OpenAI, het uh, DALI 2 project is op zich niet eens een doel uh, van OpenAI, uh, maar is een fase uh, in uh, de ontwikkeling van een... Grotere artificiële intelligentie, een uh, Artificial General Intelligence. Dat wil Open AI ontwikkelen. Dus een, een uh, artificiële intelligentie die uh, humanity in alles kan ondersteunen en helpen. Of en, het nou ja, in de medische wereld ja, is. Of en trek, de wereld kan de, verbeteren. De wereld kan verbeteren. En dit, Dali 2, is eigenlijk alleen een project om die AI mensen te leren uh, begrijpen. En uh, om dat wat mensen willen uh, ook uh, te leren uh, leveren. Het is dus eigenlijk alleen maar een, een, een trainingsmodel... Mm -hmm wat later die uh, grote general artificial intelligence gaat dienen. Ja, even, even meteen al een paar dingen die mij... Even concreet, want een aantal kijkers zitten nu met die vraag, weet ik nu al zeker. Uh, pak even die beelden van uh, die mensen die ja. beschilderd zijn, hè? Ja. Die zijn. Die bestaan niet, hè? Nee, dat hoe, is... Hoe, ja, maar, ja, ja, en, dan, en dat voorbeeld. gebeurt dan ook nog in een paar seconden. Hoe, ja. Wat doe jij dan? Zeg maar, hoe voed jij dat systeem, waardoor die deze beelden maakt... Ik voed uh, dat systeem. Textueel. Uh, ja, textueel met uh, een uh, opdracht van maken dit en maak dat. Ik wil dit, ik wil dat. Uh, uh, mensen denken wel eens dat de make-up door die AI op uh, mensen is gemaakt, digitaal, maar ook die mensen zijn inderdaad. Precies. Uh, alles is, is fake. Wat ik doe, ik bestel bij die AI uh, uh, acteurs. Of uh, tuurlijk zeg ik wel, ik wil. Een, een, een Europese vrouw uh, die uh, uh, met make-up. Ik geef aan dat ik dat uh, donker wil. Met wat voor een lens gefotografeerd? Uh, van, van het merk Sigma. Met, met zoveel millimeter het, het, lens. Ja, dat, met wat voor belichting? Ja, het is dus helemaal art directioneel. Moet je het, uh, hoe completer je het maakt, hoe beter die AI reageert. Jij geeft een creatieve briefing aan het ja, systeem. Ja, het is puur art directie. Uh, maar dan aan een AI. Als, als ik gewoon zeg, uh, maak leuke Shakespeare-acteurs met make-up... dan weet hij niet wat hij moet doen en dan gaat het fout. Of dan komt hij met zoveel rare dingen... dat je denkt, het zit er echt ver naast. En uh, hoe werkt dan dat trainen? Dat is, uh, uh, ondanks dat ik soms uh, die heel uitgebreide briefings geef... Uh, komt hij toch met verkeerde plaatjes... en dan geef ik dat aan dat dat niet klopt met mijn wensen. Dat daar, was je taak ook in het begin, ja, uh, om dat systeem hij, te ja, trainen. Ja, precies. Dan leert hij AI van... Oh, ik doe je dingen fout. En, uh, maar ik krijg ook bijvoorbeeld echt wel vervelende dingen terug. Dat je denkt, ja, maar dit is gewoon beledigend. Uh, uh, uh, het beeld wat, wat die AI nu maakt... daar zouden bepaalde groepen uh, uh, in de wereld beledigd uh, door ja. kunnen raken. En dan uh, kijk ik uh, naar uh, waar dat doorkomt. En dat zit, zit hem vaak in bi biases die erin zitten. Ja. En uh, dan geef ik dat aan. Het beeld wat je nu geeft is, uh, is een bias. We hadden het er al eerder over: hè, over mm -hmm. als je CEO vraagt. In het begin, als je. Ja, maar allemaal witte mannen 40 plus, ja, kreeg ja. ik dat. Ja, en dan geef ik aan, joh, er zijn ook wel uh, CEO's van een andere kleur en, ja. uh, of ja. van een ander geslacht. Uh, ja. Ze bestaan. Maar is dan de bias eruit gehaald of zit jouw ja. bias erin? Uh, ja, dat is een interessante. <lacht> maar het wordt wel altijd uh, weer door het team van uh, OpenAI uh, gecheckt. Wie zijn dat? Wie zitten hierachter? Want ik noemde Elon Musk even heel populistisch natuurlijk hè, in het begin. Maar die heeft er onder andere een miljard dollar in, gest ja, in gestopt. Ja. Hij is wel de mede oprichter. Hij heeft het uh, Opgericht uh, in 2015 met nog wat mensen. Ook uh, Peter Thiel uh, ja. die ook met hem in Paypal zat. Ook niet de kleinste. En nog wat uh, zeker, allemaal uh, mensen met uh, veel geld. En in die tijd, zo rond 2013, uh, 2015, maakten zij zich uh, ernstige zorgen over uh, wat uh, AI zou kunnen worden. Als je dat niet uh, stuurt. Als je het, uh, de, de bedoelingen van de mensheid niet alignt met de bedoelingen van AI. Uh, en uh, nou, daar houdt de wetenschap ook rekening mee dat als je AI maar laat ontwikkelen, dat het een uh, intelligentie wordt die ons als concurrent gaat zien. Concurrent om uh, natural resources, concurrent om energie. En dan uh, zou zo'n AI uh, uh, kunnen bedenken. Die uh, gaan we eens vernietigen. Uh, die mensen die zijn helemaal niet goed voor de planeet en niet voor mij. Dus uh, daar gaan we mee ophouden met dat menselijke experiment. <laughs> daar waren ze echt bang voor. En daarom hebben ze OpenAI opgericht. Uh, inderdaad, een, een miljard uh, uh, euro uh, dollars startgeld. Mm -hmm. En dat hebben ze opgericht om een AI te maken die je wel, uh, waar je de hele ontwikkeling wel van controleert. En probeert te alignen met uh, wat uh, mensen uh, zouden willen van zo'n AI. Ik Heb momenten meegemaakt dat je denkt van, what the fuck gebeurt hier? Uh, ja, uh, voornamelijk als die AI dus uh, dingen niet begrijpt. Uh, dan uh, komt hij opeens met hele gekke dingen. En ik zat het ook wel op te zoeken, want dat hoorde ook bij trainen. Ja. Uh, het, het was niet, uh, gooi, maak maar leuke dingen, jongens, uh, iets voor aan de muur. We moesten ook trainen, dus ik ging het ook opzoeken. Nu was het model al wel met bepaalde dingen um, geblokkeerd. Je kon er geen uh, politici uh, realistisch mee uh, renderen en ze dan gekke dingen laten doen, uh, waardoor ze in verkeerd ja. daglicht zouden komen. Ook bekende personen. Dus, ja. ja, dus dat hadden ze al uh, geblokkeerd en ook uh, nudity, behalve in de kunst, uh, uh, dat li lieten ze ook niet toe. Het systeem heeft uh, zelf eerst uh, heel internet mogen bekijken, bestuderen. Dat is de enige ter wereld die het hele internet heeft bekeken? Ja, zo'n beetje. Dat, hm. doen, uh, dat doet ook Google met zijn AI-ontwikkeling. Uh, is de concurrent van Google? Jazeker, OpenAI is een heel klein bedrijfje, maar wordt gezien als een uh, grote concurrent van uh, Google. Hm. Het heeft een, uh, dus het heeft het internet een tijdje mogen ja. bekijken en bestuderen. Het... Uh, uh, mm, Tegenwoordig als we plaatjes op internet zetten, dan uh, hebben we er ook een alt-tekstje uh, bij. Een beschrijving van wat je ziet in het plaatje. Ja. Dat is ook voor search engines. Ja, oude HTML-kennis nog. Dit. Ja, en daar ja. heeft die AI van geleerd. Die heeft al die plaatjes op internet nee. <laughs> allemaal bekeken. Jeez. En die alt-tekstjes uh, uh, in combinatie ingestudeerd. En uh, uh, daar een model van uh, gebouwd. Uh, uh, uh, machine learning uh, is het basically en yeah. toen is die AI van het internet losgemaakt, zodat hij niet uh, uh, uh, nieuwe dingen weer erbij kan halen of dat die, hè, want ze waren blij met het model wat ze hadden, hè, daar hadden ze dan ook nog de biases uitgehaald. Uh, om het safe te maken. En dan wil je het zo safe uh, mogelijk houden. En als je het weer aansluit op internet. Dan kunnen er weer idioten kunnen ja, denken. Ja. Ik ga dat ding hacken. En ik ga er weer gekke dingen in stoppen. Dus nee. dat, dat mocht hij niet meer. En uh, die AI moest dus uit wat het had geleerd van het internet. Uh, moest het uh, gaan uh, ja, ja, ja, nadenken over als ik een bestelling doe. Mm -hmm. uh, uh, inderdaad, uh, Stormtroopers gemaakt van Dels Blauw. Van Wat is Delsblauw? Uh, wat zijn stormtroopers? Er zijn nog nooit Delsblauwe stormtroopers gemaakt. Dus die AI moet dat dan gaan bedenken. Hoe, hoe werkt dat dan Delsblauw op uh, zo'n stormtrooper? Dat gaat die AI dan bedenken uit wat het heeft onthouden van alles over Delsblauw en alles over uh, stormtroopers. Maar ik zag ook foto's van jou dat je zag dat die beelden gemaakt werden. Ja. Ja, ik. Uh, um, uh, maar dat is ook fake, hè? Voor het duidelijkheid. Ja, yeah, het yeah, yeah. is uh, part of the uh, project was ook dat we lieten zien als team wat we maken en hoe we dat doen. Uh, want OpenAI wil ook dat het publiek uh, positiever uh, uh, uh, over AI gaat denken. Want mensen denken bij AI vaak uh, aan Terminator films. Een AI die allemaal robots aanstuurt om ons allemaal dood te schieten. Heel omslachtig. Je hoeft ja. maar de supermarkten de stroom uit te trekken en de brug open te zetten. We, gaan, uh, we maken elkaar al kant. Uh, dus ze hebben ook zoiets. Laat vooral zien... Uh, hoe dat werkt met uh, uh, het, het proces en hoe leuk het is. Ja. En zodat mensen ook denken... oh, maar het is hartstikke gaaf, het is hartstikke leuk. Dus ik heb dan laten zien... Uh, uh, in dat hele Dels Blauwe Stormtroeper-proces... Uh, uh, lijkt het op sommige beelden alsof mensen... Uh, die aan het kleien zijn en aan het glasuren. En of ze ze aan het beschilderen zijn. Je ziet dan allemaal handen met, met uh, handschoentjes... die aan het verven zijn in het uh, glazuur. En dan lijkt het inderdaad of die dingen uh, door mensen worden gemaakt. Uh, maar ook die heb ik besteld uh, in die AI. En dat heb ik ook in dat project laten zien. Dus dan heb ik een scherm van hoe dat werkt. Uh, hoe, hoe ik een regel heb ingetypt. Je ziet de regel... En dan zie je daaronder de beelden die de AI daarop heeft gegenereerd. En maar je ziet dan ook meteen, oh shit, dit is dus allemaal niet echt. Al die handen zijn niet echt. Dus alles in dit project uh, moet ik uh, ja, uh, met een korreltje zout nemen. Dus zo leer ik mensen één hoe het project werkt, maar ik leer ze ook nadenken over alles wat je ziet, ja. uh, is uh, nep, is fake. Zometeen ga ik met je, want er zitten nu een paar mensen al van, ja, maar altijd als je dit soort toekomstscenario's, die eigenlijk nu al zijn dus, als je die schetst, dan worden er ook altijd mensen zomaar geïrriteerd of boos of nerveus van, Wat de fuck gebeurt hier en wat betekent dit voor de wereld en wat hebben we eraan? Dat wil ik je zo vragen, maar eerst nog even over die techniek zelf. Want ik begreep dat in dat open AI-project, daar zit ook based generatie, dat bestond ook. Dus dat je gewoon, dat zo'n ding, je stopt er woordjes in en hij komt met een complete songtekst terug, noem ik het maar even. Dat is verkocht, begreep ik ook. Want Microsoft speelt hier natuurlijk ja, ook een klopt. rol in. Klopt, uh, ze waren een, um, een stichting, uh, OpenAI... Uh, maar het kost nogal wat uh, rekenkracht uh, en uh, serverruimte. Het is een duur, uh, duur, duur project, dus ze doen ook veel meer. Ze bedenken AI om robothanden uh, heel menselijk te laten bewegen. Uh, uh, ze zijn met heel veel uh, AI-projecten bezig, onder andere ook die tekstprojecten. Uh, mm -hmm. uh, ze hebben een AI gemaakt die... Die, die hele uh, boeken kan schrijven. Yeah. Of uh, journalistieke teksten. Uh, ja, de ja, of gedichten of zongteksten. Ja. En ook, je, je kan niet meer zien dat het niet uh, door een mens is geschreven. En, en toen hebben ze uh, Microsoft erbij gehaald. Die hebben er ook nog een miljard in gestopt. Om Open AI weer verder te helpen. Maar Microsoft wil natuurlijk ook wel dat er geld dan uh, verdiend gaat worden. Dus nu is Open AI de stichting... waar geen geld verdiend hoeft te worden... en uh, een commerciële tak... Ja. waar wel degelijk ook producten worden verkocht. Ja. En we zijn met uh, DALI 2 uh, sinds kort in beta... wat betekent dat nu iedereen... Uh, ja. zich kan opgeven. Ja. Dus iedereen kan het nu uitproberen. Wachtlijst nog, hè Tenminste, je Ja, moet het is een krijgen. wachtlijst. En uh, uh, open AI is maar met 250 man of zo. Dus het duurt nog wel even voordat ze die wachtlijst... Uh, ja, dat door. gaat het Dat Hebben ze geen erom. AI voor ontwikkeld om die wachtlijst door te spelen. Nee, je kan ook gewoon alles openzetten. Maar dan gaan er wat serverjes uh, over de PIS waarschijnlijk. Ja, ja, ja. zeker. Dus ja. dat ze, ze bouwen nu... Ze het eerste, de eerste miljoen mensen mogen nu uh, uh, meedoen. Ze mogen zich opgeven. Uh, uh, de eerste miljoen op de wachtlijst lijst die mogen meedoen uh, ja dan moeten ze weer kijken van uh, uh, uh, loopt het uit de hand wordt het duurder ja want voor de duidelijkheid dat gaat straks uh, want de beelden die we hier tot nu toe laten zien zijn allemaal door jou met behulp van dali 2 gemaakt ja. en daarmee zijn de commerciële rechten bij jou ja ja dat was in het begin niet toen we maar nog... wordt dali 2 dan een soort open source waar iedereen gebruik van kan maken en wat je ermee creëert wordt jouw eigendom ja ja, dat. Uh, uh, OpenAI houdt nog wel een stok achter de deur. Dat uh, uh, zij ook het recht houden om er van alles mee uh, te Aha, doen. Je uh, hebt het non de recht. En dus inderdaad, je mag er nu geld mee verdienen. Dat mocht ja. in het begin niet, want ze wisten nog niet hoe ze die rechten moesten dichttimmeren. Nee, dus precies. toen wij in de, in de researchfase ja. waren, mochten we het niet verkopen. We mochten het wel laten zien. We mochten het wel ophangen in een gallery. Je mocht erover discussiëren, want dat willen ze graag, dat er discussie over komt. Maar verkopen, geld eraan verdienen. Want, want stormtroopers, die zijn toch bedacht ja. door uh, Lucas. Daar en, maar op, dat is ja. toch Disney nou? Ja. En uh, hoe zit dat dan? En, maar deed Warhol dat ook al niet. Hij had die ook niet. Uh, die, uh, precies. Uh, ja. uh, dus uh, uh, wanneer is het dan art En uh, wanneer is het commercie? Nou, dat hebben ze nu helemaal dicht uh, getimmerd. En uh, daarom zijn ze nu ook uh, in beta gegaan met een veilig model. En een dicht getimmerd uh, commercieel uh, model. Dus ja, ik mag het nu ook verkopen. Ik mag het in opdracht uh, doen. Grappig. Um, voordat we naar het nut uh, gaan, uh, nog één ding over die techniek wat ik wil weten. W uh, hoe ver zijn we af van, of zijn we er al, dat die bewegend beeld ook kan uh, uh, doen? Ja, ja, ja dat, is, uh, dat is helemaal niet zo uh, moeilijk. Maar dat is. Doe weer... Roger werk over Ronnie overgoor in een setting nee, met een nee, Bruin leren nee, bankstijl. Nee. In een goed gesprek over uh, Adali zou twee. kunnen Enter. Ja, en dan nou, rolt en gewoon dit gesprek. En uit. Daar Dit zit het gesprek. Dit dus is te kijken zeg <laughs> ja. <echt> niet <laughs> Tada! Uh, dit is de primeur. Ja, ja, ja, ja, ja wij ja, zitten ja, gewoon op vakantie in Frankrijk. het gaat af en toe niet. Goed. Ja, maar hoe ver zijn we uh, daar vanaf? Uh, nou, het, dat kan, maar dat is weer zoveel rekenkracht, ja, dat dat, dat weer zo'n serverbelasting is, want dat is gewoon toch, dat hebben ze al wel laten zien hoor, in de, in de research papers is dat, dat opgenomen, in die nu, kan. Uh, dan zie je hoe frame voor frame een beweging wordt gemaakt, dus ja. dat kan, dat is ja. gewoon nog meer plaatjes. Ja. En dat is uh, best wel een belasting Het is een beetje weer terug naar de animated gifs. Hè? Want ik heb inderdaad een Tesla zien veranderen in een hele ouderwetse auto. Bijvoorbeeld ja. Dat, ja, dat soort animatietjes. Is het. Maar het is een beetje, ik ja. weet niet, toen ik net in de industrie kwam, toen wij net waren afgestudeerd. Dat er op een gegeven moment animated gifs kwamen. Dat ik een F-16 met mijn muis zo rond ja. kon draaien. Zo groot. En dat er tien man van het reclamebureau zo helemaal ja. <hast> om me heen zijn. Ja, cool. Kijk, die ronnie. Ja, al die nerdy <laughs> shit, dat, vinden, ja. ze, dat ja. vinden ze super cool. Roger, maar wat, nee. de, wat, wat hebben wij uh, hier aan? Dus, dus ik wil twee dingen met jou bespreken. Eén, wat, wat betekent dit, wat is de impact hiervan op de creatieve industrie? Laten we daarmee eens beginnen, want jij bent creatief, ja. jij werkt in die creatieve industrie. W wat betekent dit voor de creatieve industrie? Uh, het betekent voor de creatieve industrie dat je je als creatief uh, verder kunt ontwikkelen. Nou. Dingen die, uh, uh, die saai zijn, en uh, om te doen om te maken, laat je die AI uh, maken. En dan kan jij je concentreren op dat waar je heel goed in bent. Uh, visualizers bijvoorbeeld, die vroegen mij... maar ben ik niet werkeloos dan uh, straks? Ja. Want dan uh, visualiseer je gewoon met die AI... Ja. Uh, ja, nee, ja, nee, jij gaat als visualizer je juist heel erg veel meer specialiseren in jouw stijl. Want jouw stijl wordt uh, nog belangrijker. Jouw handtekening en uh, jouw ideeën over hoe je dat doet. Maar jij laat die AI gewoon standaard shit, uh, achtergronden, decors... Uh, uh, misschien publiek uh, wat er omheen uh, staat laat je gewoon even renderen. En dan ga jij je uh, helemaal specialiseren op daar waar je uh, goed in bent. Stock agencies? Die als zij niet veranderen, hebben ze geen nut meer. Want dat is wel het makkelijkste. Realistische dingen bestellen bij die AI, dat is het ja? allermakkelijkste. Doe mij uh, New York met regen met een man uh, die op Wall Street loopt in een, uh, ja. een, een pak en een das. Ja, ik zat met een art director uh, te demonstreren en een ik zien die zei... Nou, doen ze grimschoen langs de snelweg en dat moet dan wel zo snel zijn met een beetje gras erbij. En dan, paf in acht seconden nou uh, tien van die voorbeelden en dan kon je kiezen welke gimschoen en uh, dus ja ga daar de ga je dus niet meer voor naar getty images nee. maar uh, de uh, ook voor de stock agencies uh, is dit juist heel interessant niet als je een stock agency blijft zoals, zoals nu is. met foto's op harde schrijven nee dan uh, waarom niet ook als stock agency een AI inkopen of uh, ontwikkelen die uh, uh, dingen kan veranderen snel aan stockbeelden waarvan je denkt hey maar hier ben ik al behoorlijk blij mee met dit beeld goed gefotografeerd maar er moet iets in veranderen De, uh, ook dat kan nu al met Dali 2 kun je gebieden aangeven ja maar ik wil dit even anders ik wil ja. dat hier uh, een, dat deze manier een ander hoedje op heeft of uh, dat uh, dus je kan dingen aanpassen dus stock agency kunnen juist nu ook weer doorontwikkelen uh, uh, of uh, dat zij abonnementen uh, aanbieden van uh, ja. dat ze misschien gespecialiseerde uh, AI's maken. Deze ja. AI's gespecialiseerd in uh, mensen op uh, het werk of uh, ja. mensen in sociale context. Ja. Uh, ik zie alleen maar uh, nieuwe mogelijkheden, uh, maar je moet wel... Te de, te ...de lol van inzien. Nou, en, en, niet, en, ver en veranderen. Ja, je bedrijf. moet niet krampachtig blijven. Oh, maar wat ik nu doe, uh, dat houdt op. Ja, dat houdt op, maar het is toch uh, gaaf. Dan kun je doorontwikkelen. Kun je mm -hmm. nieuwe businessmodellen bedenken. Mm -hmm. Wat betekent, heeft dit toegevoegde waarde voor de wereld? Als we nou om ons heen kijken, mm. hè, we zijn... We, ik bedoel, ja, weet je, er zijn wat dingetjes met klimaat aan de hand, geloof ik. Uh, er is onrust overal. Like, we zeggen, de wereld beweegt een bepaalde kant op. Uh, gaat DALI 2 gaat die nou de wereld redden? Want zoiets lees ik in de statuten geloof ik met hele grote woorden. Nou niet redden, maar in ieder geval zeer positief veranderen. Wat, uh, wat ja. denk je, hoe zie jij dat? Nou, oh, uh, uh, uh, uh, artificiële intelligentie is dat al aan het doen. Hè? Er zijn nu uh, artificiële intelligenties die in beelden voor doktoren tumoren herkennen. Die doktoren nog niet uh, kunnen onderscheiden. Hè? Ons, ons zicht is best wel beperkt met die paar kegeltjes die we hebben. Uh, uh, een AI ziet veel meer. en uh, uh, nu alle, zijn Omdat er die onder. alle miljoenen tumoren die er zijn ter wereld... heeft hij in zijn bestandje ja, zitten en, en die, ja, in ja, een paar ja. seconden zegt hij... Trup", ja, hit. inderdaad. Dus die zegt van... Uh, nou, hier moet u naar kijken, want dit ziet er gek uit. En dan uh, kunnen ze dat, uh, kunnen ze dat met extra focus nog eens even goed bekijken. Hm. En zo kun je dus uh, tumoren voor zijn, voordat ze... Uh, uh, levensbedreigend worden. Uh, AI zit overal al in, hè, in jouw telefoon. Je maakt er fotootjes mee alsof er uh, gigantische zoomlenzen op zitten. Uh, of uh, mooie uh, wide angle uh, lenzen. Maar dat is AI die dat voor je uitrekent. Uh, je, op je smartphone kun je al foto's, portretjes maken. en het licht veranderen alsof het vandaar naar ja. daar. Valt. Nou, kijk naar nou, alle filtertjes alle, alle die we op TikTok. Uh, en, maar dat uh, is niet eens. Hè, dat is wat de AI nu doet. Maar ja. de wereld redden, wat Open AI bedoelt met de wereld ja. redden. Uh, nou in ieder geval uh, door, hun project, door hun projecten hopen ze dat uh, ze AI die zich toch wel ontwikkelt, de uh, Internet of Things connected met Web3, AI zou zichzelf ook kunnen gaan ontwikkelen doordat wij al, uh, uh, uh, al onze techniek maar aan elkaar uh, knopen. En dat er een AI ontstaat die wij niet eens bedoeld hebben, mm -hmm. maar die zichzelf uh, ontwikkelt. Wat ze in ieder geval hiermee hopen is dat ze dat nu... Voor zijn. Dus dat het op die manier... Dat de mens de regie houdt? Ja, zeggen. dat de mens de regie houdt. Maar ook uh, al hun projecten die ze aan het ontwikkelen zijn... Nou, wat ik al zei, in de medische wereld... maar ook straks met als alle autonome auto's van uh, uh, Elon Musk... Uh, eindelijk een feit zijn en dat al die auto's keihard 300 kilometer per uur over die snelweg gaan, omdat met een met AI. Twee meter Je hebt geen stoplichten meer nodig, hè? want die AI zorgt er wel voor dat die autootjes gewoon allemaal uh, door kunnen blijven rijden. En dat er openingen ontstaan in, in die rijen waar die andere autootjes door kunnen. Dat gaat de AI ook uh, doen. Uh, dus AI gaat ook heel veel uh, uh, infrastructuur. Uh, beter maken. Maar AI uh, wordt ook ingezet om te kijken hoe kunnen we efficiënter energie maken of hoe kunnen we efficiënter met resources om. Hoe kunnen we, Wat moeten we doen om climate change af te remmen? Uh, de, de AI wordt gebruikt om rekenmodellen. Uh, te ontwikkelen die wij waar wij niet meer bij kunnen met ons hoofd. Mm. He, dus uh, uh, AI ga je overal inzien. En dit, dit Dali-2-project met die plaatjes maken, is wat ik al zei, eigenlijk al in een trainingsproject, is niet eens bedoeld voor de creatieve industrie. Uh, maar is al bedoeld, uh, is bedoeld om die uh, AI ons uh, veel beter te leren begrijpen, dus ja. ook als je zegt: Joh, uh, ik ben over een half uurtje thuis, maar uh, mijn ouders komen, uh, ik wil uh, appeltaartje gebakken hebben, dan zorgt die AI er wel voor dat er een uh, appeltaartje voor je klaar staat en voor je ouders uh, dat je niet in de stress hoeft. Van uh, dat soort kleine hoe, hoe lang? Hoe lang duurt het nog? Er zitten veel Nederland kent veel uh, freelancers, ZZP'ers, mkb-ondernemers. Timmerbedrijf, een advocatenkantoortje, niet al te groot, een uh, retailer, noem ze maar op. Hè. Die zitten ook te kijken en denken, wat moet ik hier mee, zeg maar. Ja, ja. Wat dan, heb je die vraag wel eens gekregen en wat is dan jouw antwoord? Ja, maar dat is ook een beetje, uh, retailers die vroegen zich natuurlijk ook af, wat moet ik met een uh, met internet met op met een winkel. En dan hadden ze een, uh, een webpagina met uh, hun producten erop gefotografeerd. Ja, maar hoe krijg ik dat nou uh, uh, onder de aandacht van mensen? Mm -hmm. En uh, trouwens, daar ligt dat boekje uh, er ook voor. Ja, dat ligt al een hele tijd dat ja, mensen denken ja, dat het een boek. Uh, dat dat uh, boek, uh, dat is een boek wat, uh, wat ik gemaakt heb uh, met het uh, vorige bureau waar ik uh, partner was. Ja. Uh, met het uh, hele team, met het hele bureau, een heel klein uh, bureautje. Maar dat uh, zorgde er dus ook voor dat retailers die dat hele traject van... hoe raak ik nou mijn product uh, op de juiste momenten bij, de, kwijt aan de juiste uh, mensen... Uh, met de juiste winstmarge... Uh, uh, uh, daar in dat boek staan, uh, staat uh, zo'n hele campagne hoe dat werkt, alle ins en outs staat uh, uh, beschreven, ook de rol van AI erin. Dit is in, uh, twee jaar geleden ge door ons geschreven. Maar die rol van AI uh, hebben we er al in omschreven. Trouwens, gratis downloaden bij uh, Today is Can Day. Ja, ik zal hem in de beschrijving ook com. zetten, de link. Dus voor mensen die nu gratis, zitten te kijken, dan kijk ja, deze video lekker af. Zo sharing in de is caring. Sharing is caring. Maar, de, de maar die, is echt die ook AI dat gaat retailers ook natuurlijk ontzettend... Uh, doet het nu al, hè, met uh, programmatic inkopen van, uh, van je ja. media. Daar, daar zitten ook al uh, AI-technieken achter. We houden niet meer van cookies. We willen niet meer dat Google cookies... Uh, ...van ons uh, zomaar nee. gebruikt. Nee. Uh, en dat snappen uh, uh, uh, de Googles van deze wereld ook. Dus de, de, de cookies houden straks uh, op te bestaan. Ja. Uh, met AI uh, kun je contextual... Uh, ...kun je toch uh, je boodschappen en je producten... Relevant ...in de juiste maar, omgeving ja. bij de juiste ja. mensen... Uh, maar moet ik dit alles dan niet meer en niet minder zien... ...als een, een altijd veranderende toolkit... Die jou als ondernemer kan helpen in wat je doet? Ja, voorlopig wel. Totdat AI ons sowieso echt wel evolutionair gaat vervangen. En uh, dat uh, homo sapiens en uh, dat soort biologische entiteiten uh, ja, ja, een, een fase zijn in evolutie ja? die geweest is. En AI het uh, verder overneemt. Uh, tot die tijd uh, is het uh, een hele gave tool om ons te helpen op een gegeven moment zal AI heus wel denken kijk open AI is die AI aan het trainen om ons te helpen te alignen met onze bedoelingen maar die AI die wordt snel intelligenter en ja. hoe intelligenter je wordt je, op een gegeven moment krijg je toch door die mensen die zitten aan dezelfde energiebronnen te lurken die ik nodig heb uh, ze, maar, uh, ze, ze halen dezelfde spullen uit de grond en dan ook nog veel te uh, agressief die ik ook uh, nodig heb. Misschien moet ik ook betere spullen maken. Misschien moet die mensen ook maar uh, ophouden te bestaan. Dat moment gaat een keer komen, nee. denk ik, ja? evolutietechnisch. Ja? Ja. Maar over hoeveel tijd dan? Dat, uh, ja, maar, uh, 2049 wordt de singulariteit verwacht. Hè? Er is zo'n meneer, zo uh, zo meneer die dat al... 50 jaar geleden, oude man, 50 jaar geleden riep die. Is die meneer is dat Kurt die die ontwikkeling van de chip uh, ja, snelheid ja, ja. en ja. power goed heeft voorspeld. Die ja, ja. al 50 jaar dus geleden. Elke zijn... uh, jaar verdubbeld of zo. Ja. Ja. En dat is altijd doorgegaan. Ja. Dat klopt. Dus die meneer had helemaal gelijk. En die zegt, die meneer die altijd gelijk had tot nu toe, dat 2049 zo ongeveer, dan is de singulariteit, dan is artificiële intelligentie uh, general. Artificial intelligent, net zoals wij, op het level dat wij dat zijn. En dan gaat het veel sneller, dan, dan terwijl er zelfs al uh, narrow AI's zijn... Dus een narrow AI is er eentje die plaatjes maakt. Of een narrow AI is er eentje die uh, tekst uh, schrijft. Mm -hmm. Terwijl er nu al narrow AI's zijn die op intelligentietesten beter scoren dan mensen. Er zijn intelligentietesten, allemaal verschillende. Ook er is er een voor die intellige de intelligentste mensen. Er is een organisatie voor om die te helpen, die meest intelligente mensen. Die intelligentietesten, daar staat de mens uh, nu op drie. Er zijn AI's die het beter doen, intelligentie. En op Normale intelligentie testen uh, is de mens nummertje zeven ondertussen. Dus die AI's, die narrow ones, die worden al intelligenter. Maar die zijn ons nog gedienstig. Ja, en op een gegeven moment komt dat allemaal samen. En dan. We uh, zijn de mensheid. Ja, het, ja ik, ik, ik denk dat dat gewoon hoort bij evolutie. <lacht> nou, we zijn. Een ja. vrolijke noot. Ja. Uh, maar, maar dat maken jij en ik niet meer mee, hoor. Nee. nee, 2049 is dus die singulariteit ja. voorspeld mm -hmm. en dan wordt AI uh, sneller, intelligenter, want het ja. maakt zichzelf. Er zijn nu al AI's die, nou bijvoorbeeld OpenAI heeft een AI die software schrijft. Ja. Ja, dan geef jij aan wat je wil, wat een programma moet doen voor je. Een webwinkel bijvoorbeeld. Die retailer hoeft niet meer zelf te kunnen coderen of een webpagina in HTML te... maar dan kan die zeggen, ja ik wil een website en die moet deze producten kunnen displayen. Mensen moeten daar omheen kunnen draaien en er moet meteen een afrekenmodule. En dan schrijft die AI die software. Hè, die AI bestaat ook. Wel in stukken. Het is niet dat hij het in één keer doet. Mm -hmm. Maar die, pro, die, die schrijft die programmatuur. Een dus uh, AI die, zichzelf, uh, die zelf al uh, software schrijft, er is AI uh, om AI te verbeteren. Die grote modellen, dat kunnen mensen bij OpenAI, dat gigantische model waar zo'n beetje het hele internet in zit... En Google gaat nog verder, die hebben nog veel meer uh, data. Die modellen kunnen mensen eigenlijk al niet meer uh, bijhouden en bevatten. Dus hebben ze hebben zo AI's ontwikkeld die ook weer die AI's verbeteren. Ja, als AI's AI's verbeteren, dan gaat het snel hoor. Dan, uh, ja, dan zijn wij slechts een evolutionaire fase. Uh, op een Laten gegeven we genieten van de tijd die we nog hebben, zou ik zeggen. En uh, mag ik jou uh, danken voor jouw creatieve insights rond je ja, werk, daar. over. Graag gedaan. Dank je wel. En uh, dank je wel voor, voor het uh, kijken en luisteren. En uh, houd moed uh, en, uh, en houd vol. Ja. We shall survive. Het is vooral leuk. Het is ja, leuk. Het is, dank, is gaaf. <laughs> Het is, is cool. Ja, dat ja. is het. Dank je wel voor het kijken. En dank oh ja, en als je geïnteresseerd bent in dat boek, waar zo'n heel campagne-model uh, in zit, staat, het linkje staat in de beschrijving. Gratis en voor niks uh, dankzij Roger. En hoe heet de bureau? Uh, today is Candy. Today is Candy. Niet Ga weg. dat bekijken. Today ja, is Candy. Je werkt niet dat meer. Dat kom. is geen reclame. Hè? Nee, ik was de partner, maar ik, uh, ja, ik ja, uh, heb een onderwerp. aandeel uh, verkocht. En uh, ja. daardoor kan ik dit soort gave dingen nou doen. ligt uh, mijn hart. Ja, uh, dus die, die is gratis te downloaden. Dank je wel voor het kijken voor het kijken, voor het luisteren. Hoi.